Welkom bij Tomzorg. Door de coronacrisis hebben we helaas de situatie dat heel veel ouderen en behoefenden eigenlijk bijna geen bezoek meer kunnen of mogen krijgen. Thuis zitten en zelf niet een blik open kunnen maken is gewoon een groot probleem. En iets niet bovenuit de kast kunnen pakken is gewoon een vervelend probleem. Het resultaat is dat kleine probleempjes helaas ook nu voor deze personen grote problemen worden. Dus zoekt u voor uzelf of zoekt u voor dierbaren waarvan u weet dat ze gewoon spulletjes nodig hebben om veilig en gemakkelijk hun dagelijkse dingen te kunnen doen. Als u die zoekt dan ziet u, u zeker dat u bij Tomzorg een groot aantal producten kunt vinden om hier te kunnen helpen. Hartelijk dank voor uw aandacht en ik hoop dat we met elkaar zo snel mogelijk en elkaar helpend ...door deze crisis heen kunnen komen. Bedankt.